Hallo, ik ben Merel Medes, eigenaar van CommunicatieVogel en vandaag ga ik het met jullie hebben over Instagram. Instagram is iets waar ik net wat intensiever mee ben begonnen. Het bevalt me heel erg goed. Als je er regelmatig mee bezig bent, is het vrij eenvoudig om meer volgers te krijgen. Moet je er wel echt tijd in steken, dat wel, maar het kan. En ik dacht van, nou oké, okay, ik moet gewoon vandaag iets vertellen over het hebben van een Instagram bedrijfspagina. Want ik gebruik het natuurlijk zakelijk. Uh, wat misschien leuk is om te weten, van voordat je begint met Instagram voor je bedrijf, is waarom zou je Instagram voor je bedrijf gebruiken? Nou, Instagram heeft in Nederland inmiddels 4,9 miljoen gebruikers. Uh, dat getal viel me ietsje tegen, om heel eerlijk te zijn. Ik had er meer van verwacht dat het uh, afgelopen jaar, ik had al gewoon van ja, het groeit en iedereen gebruikt het. Oh. Dus ik las dat uh, onderzoek van Newcom Research over de social media... Uh, de gebruikers van Nederland. En toen zag ik dat hij het afgelopen jaar met maar 800.000 mensen hoger is geworden ten opzichte van vorig jaar. Terwijl met alle geluiden om me heen had ik het verwacht dat het veel meer zou zijn. Facebook zit namelijk nog steeds rond de 10 miljoen gebruikers, dus dat verschil is vrij duidelijk. Maar het verschil is gelukkig niet heel erg, want het heeft een vrij specifiek uh, gebruikers zeg maar, profiel. De meeste mensen die er dagelijks op zitten, zijn er bijna 3 miljoen. Dus dat is net als bij Facebook, ongeveer drie kwart van de gebruikers zitten dagelijks op. Wat voor mensen zijn dat nou? Hè? Waarom is het toch wel een leuk medium? Het zijn mensen tot 40 jaar. En als je dan een beetje gaat kijken naar de demografie van Nederland, zit er toch wel een vrij groot percentage van de mensen tot 40 jaar op Instagram. En dan denk je van, hé, hey, maar dit is leuk, want tot 40 jaar... Maak je allerlei grote levensbeslissingen. Je wordt zwanger, je gaat misschien van werk veranderen, je gaat verhuizen. Je doet allerlei dingen waarvoor je beslissingen moet maken en waarvoor je weer nieuwe investeringen moet doen. Die nieuwe keuken moeten komen, dat nieuwe bankstel, dat kinderkamertje. Dus het is, een hele, het is tot 40 jaar is ook een hele leuke doelgroep om je op te richten op social media. Dus in die zin zou ik zeggen, gebruik Instagram. Lig jij je echt op bejaarden voor de relators? Dan is Facebook beter. Maar in dit geval, tot 40 jaar, als dat jouw doelgroep is, is Instagram echt eentje die je eens moet proberen. Dus de Instagram bedrijfspagina. Waar is het nou handig voor? Hè? Want je kunt op Instagram niet echt linken, ja, behalve in je biografie, maar niet verder niet. Dus waar is het nu handig voor? Het is handig om jouw merk zichtbaarder te maken. Want die mensen zitten er een vrij grote groepen van de meerderheid gewoon zit er toch dagelijks op dus je kunt dagelijks in beeld komen wat weer goed is voor die positionering hè? dat je goed in dat geheugen komt dat als ze een probleem hebben wat jij kunt oplossen dat ze aan jou denken en dus niet aan oh ik moet het op google vinden of ik moet het mensen vragen nee ze denken gelijk aan jou als je dit heel goed doet um, daarbij is het ook een leuke chatfunctie, dus als persoonlijk contact voor jou belangrijk is kun je gewoon een beetje chatten en uh, dat is ook heel erg handig uh, het is heel handig voor achter de schermen uh, beelden. Hè? Dus wat gebeurt er bij jou achter de schermen? De menselijke kant van je bedrijf laten zien. Daar is Instagram ook zeer, zeer geschikt voor. En uh, vloggen, zoals ik nu doe. Dit is eigenlijk een beetje het verkeerde formaat voor Instagram. Want dit is breed uit. Hè? Dit is meer voor Facebook en YouTube en mijn eigen website. Maar op Instagram kun je dus ook vloggen met IGTV. En dat is dus een verticaal vlog. Dus dan zit je meer op deze manier in beeld dan op deze manier, zoals ik er nu in beeld sta. Dus daar is het ook heel erg leuk voor. Hè? Als je wandelende vlogs maakt zoals ik op IGTV doe of andere verticale vlogs waarin je gewoon wat vertelt, is Instagram ook heel handig. Deze meer breedbeeldvlogs vlogs zijn juist handig als je wat wil laten zien of als het voor op je website is. Maar voor Instagram, IGTV, verticale vlogs zijn handig. Op je profiel komt dat ook terug. En de video's tot een minuut lang kun je ook gewoon als bericht posten op Instagram. Maar langer dan een bericht gaat, of langer dan een minuut, dan gaat het op IGTV. Dus heel erg interessant. De hashtags, hè? je kunt ze ook gebruiken op Facebook. Maar het is vrij uniek. Hashtags gebruik je eigenlijk alleen op Twitter en op Instagram. En um, door die hashtags kun je ontzettend veel mensen bereiken. Hè? Je maakt gewoon een bericht met... Een thema, daar doe je de hashtags bij en die hashtags zorgen voor meer zichtbaarheid, dat je vindbaar wordt. Dus gebruik relevante hashtags als je bezig bent met je bedrijfsprofiel. Nou, waarom is een bedrijfsprofiel eigenlijk nog meer handig? Want tot nu toe is het ongeveer, wat ik uitleg, hetzelfde als een normaal profiel. Nou, bij een bedrijfsprofiel heb je dus ook nog de statistieken. Dus je kunt zien wanneer jouw fans online zijn, op welke tijdstippen zijn ze het meest online, waar komen je fans vandaan? En dat is weer heel handig voor, om te controleren of jij de berichten die je maakt, of die aankomen bij de mensen waarvan je wil dat ze aankomen. Als je lokaal actief bent, kun je gewoon zien van, hé, hey, dit, is, dit is inderdaad de plaats waar ik bezig ben. En niet helemaal aan de andere kant van het land of de wereld. En um, dat is gewoon heel handig om te weten. Dus die, die statistieken zorgen er ook voor dat je heel precies kunt plaatsen wanneer je een bericht zeg maar, uit moet zetten, zodat zoveel mogelijk mensen het zien. Daarnaast, zakelijk Instagram kun je er ook op adverteren. Je kunt hem koppelen aan Facebook, wat makkelijk is om te adverteren. Maar je kunt ook zelf op Instagram zelf adverteren. Dus ik zou zeggen, maak gebruik van zakelijk Instagram. Heb je zoiets van ja, ja, ik vind dat wel leuk en maar ik snap het nog niet zo goed. Ik kan het je ook uitleggen tijdens een workshop. Dus in dat geval, er staat hier wel ergens. Zet ik een link neer. En dan kun je, je inschrijven voor zo'n workshop of me even aanmelden. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat jij Instagram gaat gebruiken, zeker als je doelgroep tot 40 jaar is. Heel veel succes!